De collega's van Young Capital hebben gekozen voor een, een job in de wereld van IT. Het zijn mensen die inderdaad uh, niet alleen maar een uitzendkracht zijn bij een uitzendorganisatie, maar ze hebben daar gekozen voor een carrièrepad. Waarbij Young Capital ze begeleidt in een stukje ontwikkeling qua inhoud en kennis. Ja, Pegamento die innoveert het klantcontact, uh, met name ook door toepassing van artificial intelligence. De collega's van Young Capital zijn bezig met applicaties die een deel te maken hebben met user interfaces. Dus hoe maakt nou een gebruiker gebruik van een applicatie op een app of een applicatie op een beeldscherm? Hoe is die initiatief bruikbaar om snel klantcontact te hebben? Nou, wat je merkt bij deze, deze groep mensen is dat ze heel bewust een keuze hebben gemaakt voor het leren en werken in innovatieomgeving, IT. Dat betekent ook dat je eigenlijk ziet dat dat niks is... Vreemd, niks is raar. Ze willen alles oppakken wat uh, wordt geboden aan vraagstukken. Uh, geen enkel probleem is uh, gek genoeg om te tackelen. Nou, zoals heel veel bedrijven, momenteel op de arbeidsmarkt, er is sprake van krapte voor IT-personeel. Uh, dus we waren op zoek naar een uitbreiding van ons team. Maar daarnaast was we heel duidelijk een behoefte om die verjonging door te gaan voeren in ons eigen team. En op die manier kwamen eigenlijk de zaken bij elkaar. Dus de krapte, werving, selectie op de markt en verjonging tot een samenwerking met Young Capital.